Hallo, ik ben Elke Overman van mbomediawijs.nl en ik wil jullie iets vertellen over de webtool Coggle. Met Coggle kun je mindmaps maken. En mindmaps zijn, zoals jullie weten, een soort visuele representaties van allerlei aspecten en verbindingen rondom een centraal thema. Een mindmap zou je kunnen gebruiken als warming-up in de les... Bij de introductie van een nieuw onderwerp. Zo kun je je studenten allemaal een bijdrage laten leveren. Naar aanleiding van de vraag bijvoorbeeld, waar denk je aan bij gastvrijheid? Oké, okay, we starten op coggle.it. Daar kun je een gratis account aan maken. En gratis betekent in dit geval dat je drie keer een mindmap kunt maken. Uh, je, we starten met create diagram. Dat is uh, in feite de mindmap. Dit is het centrale thema, in dit geval is dat kogel. En rechtsonder bij die twee streepjes kun je hem groter of kleiner maken. Dus ik maak hem iets groter. Ik klik ernaast. En als ik er nu weer met de rechtermuisknop op klik, krijg ik een ring met allerlei eigenschappen. Als ik op de kleuren kies, uh, klik, kan ik bijvoorbeeld kiezen om het paars te maken. Um, de buitenste ring van die kleuren. Die zijn betaald. Want als ik bijvoorbeeld kies voor rood, dan zegt hij dat kan, maar dan moet je 5 dollar per maand gaan betalen. Dat doe ik dan niet. Um, klik op een plusje en wat doe je dan? Dan krijg je een zogenaamde tak, of takken kun je daarmee maken. Deze maak ik ook even iets groter. Klik ernaast en met de rechter muisknop. Sorry, met de rechtermuisknop kan ik ook de vorm kiezen. De bovenste drie zijn weer gratis. De onderste drie zijn weer betalend. Zo, waar is de tak nou gebleven? Oh, hier. Je kunt eraan slepen. Je kunt uh, hier aan een knooppuntje kun je ook slepen. Je kunt allerlei leuke s-bochtjes maken. Oh, kost weer geld. Niet te veel slepen. Even kijken. Uh, wat had ik nog meer ge genoemd? Het is gratis. Belangrijk aspect van Google. Even terugslepen. Uh, je kunt samenwerken met anderen. Uh, je kunt hier ook een afbeelding toevoegen. Bijvoorbeeld bij samenwerken. Klik ernaast. Hoe doe je dat? Je klikt dan hier bij de deelnemers. Ik doe mee en als ik op plus klik kan ik mensen uitnodigen om mee te doen aan deze kogel. En als je denkt van nou ik ben nu wel ongeveer klaar, kun je hem eventueel presenteren of delen. En dat doen, doe je hier rechtsboven met share this kogel. en hier present this kogel. Oké, okay, dat is kogel de basis en het zijn natuurlijk nog veel meer kleine handige details, maar die leer je dan wel als je ermee aan de slag gaat. Bedankt voor je aandacht, veel succes!